Wil jij jouw foto's snel en eenvoudig verkleinen binnen Windows, download dan een programma Image Resizer voor Windows. Dit programma gaat je helpen bij het verkleinen van al je foto's en daarmee besparen van ruimte voor bijvoorbeeld je website of harde schijf. Ik heb hier een map met allemaal foto's. En die foto's zijn nog vrij groot ook. Ik wil al die foto's in één keer verkleinen. En liefst ook nog aan al die mappen. Nou, het programma kun je niet uitvoeren. Um, je kan ook niet zeggen, linkermuis, afbeelding verkleinen. Je kan wel zeggen, afbeelding, en dan afbeeldingsformaat wijzigen. Maar dan zou je het per stuk moeten doen. En dat is juist net wat wij niet willen. Gelukkig ga ik daar een trucje voor. Op het moment dat je de map opent waar al je foto's in staat, kun je zoeken naar .jpeg. Je kan vervolgens alle foto's selecteren. Linkermuis afbeeldingsformaat wijzigen klikken. En dan zeggen dat de foto's maximaal 1920x1080 pixels mogen zijn. Dat gaat hij naar verhouding aanpassen. En dat de foto's niet groter, maar juist kleiner moeten worden. En dat hij geen kopieën mag maken, maar dat hij alles aan je foto zelf overschrijft. Klik nu op wijzigen en het programma gaat van ons aan de slag. Het gaat ons enorm veel ruimte besparen. Vooral als je een website hebt dat langzaam laadt, kan dit een hele goede best practice zijn om de laadtijd te versnellen.